Het is nog hartje zomer, maar je kunt je vanaf nu aanmelden voor het najaarscongres van D66. Op 13 november zien we elkaar op het grootste congres dat D66 ooit heeft gehad. In de Brabant Hall en Den Bosch, eindelijk weer fysiek bijeenkomen. Dan gaan we natuurlijk die overwinning vieren bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart van dit voorjaar. Kijken we samen vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. En ik kijk heel erg uit naar de speech van Sigrid Kaag. Ik hoop je te zien, 13 november. Partijcongres van D66 nu aanmelden.